Goed, wat gaan we nu doen? We hebben het al gehad over een factor van economische groei. Vandaag kregen mijn leerlingen een stuk uh, saaie, jammer genoeg, uh, theorie voorgeschoteld. En om het, uh, zeker naar hun beleving, minder saai te maken, heb ik hun uh, niks woordelijk met die theorie laten doen, maar moesten ze de theorie van mij tekenen. Deze les wil ik, met, wil ik het met jullie hebben over de voordelen. Hoe gaan we dat precies doen? eerste stap is heel simpel, kijk gewoon. Kijk en doe mij na dan heb ik uh, voorgedaan wat ze moesten doen. Waarom doe ik dat precies? Anders dan, als ik zeg van, wie blad in zes stukken, dan is dat gekwetter En dan duurt dat superlang voordat effectief elke leerling tot een blad met zes stukken is gekomen. Nu door gewoon te zwijgen, zijn leerlingen nog gedwongen om te kijken. En binnen de minuut heb je eigenlijk van elke leerling het resultaat dat je verwacht. Dat is zo een stomme, hoe zeg je dat, lifehack om gewoon heel efficiënt. Te komen tot wat je wilt in plaats van tijd te verliezen. En zoiets van als Een blad in zes delen. Goed, wat ziet je nu voor u? Zes vlakken. Ja? Weet je nog hoeveel voordelen dat we gingen bekijken? Ja. Zes. Straffen. Zes vlakken, zes voordelen. Wat ga ik doen? Ik leg jullie. De zes voordelen uit. Vandaag heb ik Gevoeltal. simpelweg gedoseerd. Ik heb elk van de zes voordelen van economische groei, het onderwerp waar we mee bezig zijn, heb ik aan hun uitgelegd. Uh, voor, van voorlezen uit de cursus tot uh, nog wat extra uitleg uh, voorzien. Het enige wat aan leerlingen mochten was uh, tekenen. Nee letters gebruiken, geen woorden gebruiken. Een cijfer mag hooguit of zo'n euroteken mag voor mij... Uh, mag voor mijn paard ook, maar tijd om te tekenen. Duidelijk wat je moet doen of heeft er iemand nog een vraag voordat je kan starten? Oké. Okay. Waarom laat ik mijn leerlingen tekenen? Uh, twee redenen. Ik heb uh, leerlingen met dyslexie uh, in de klas. Ik heb ook uh, leerlingen in de klas van wie dan Nederlands de moedertaal niet is of die talen gezien minder sterk uh, zijn. En dan helpt het wel om een keer vanuit een andere taal te vertrekken. Dat ze eigenlijk eerst alles vertalen in, um, in beelden. Dat is de laatste tekening, Yassine. Nee. Oké, okay, heel goed. Wat ga je nu doen? Je krijgt ongeveer dertigtal seconden om een tekening uit te leggen. Persoon aan de kant van het raam, dus je ziet altijd per twee, wie aan de kant van het raam zit begint. Je mag je tekening gebruiken. Wat is belangrijk dat je straks kan doen om daar terug woorden op te plakken? Goed, persoon 1 begint. Eerste tekening, dertig seconden. Ja, ze vertaalde beelden in eigen woorden welke voordelen van economische groei heb ik hier nu precies getekend. Je mag door naar de volgende. Hè? Waarom doe ik dat? dat is zodat ze eigen woorden koppelen aan de tekeningen die ze gemaakt hebben. Niet meer de woorden uit de theorie, want die zijn ze intussen al uh, voor een stuk weer vergeten. Maar dat ze echt woorden vanuit hunzelf uh, brengen in plaats van iets van buitenaf. Zodat ze echt kunnen oefenen op heb ik het hier nu begrepen, ja of nee. En vooral dat ze elkaar dan aanvullen of uh, corrigeren waar dan. Uh, Jean, nee. wat het wil zijn, ook kun uh, je ja. dat je? Dat met de bitter zullen. Uh, ja. zullen uh... Wie geef je individueel dan een titel. Probeer nog eens te bedenken welke woorden heb je daar juist gezien toen je moest opzommen. Welke heb ik, ik nog gebruikt? Probeer dat eerst al en daarna pas je nog aan op basis van wat je ziet in de cursus. Maar eerst zonder cursus proberen. Ja. Als laatste stap laat ik u wel aan de slag gaan met vakterminologie. De namen van de titeltjes die ze voordien uh, hebben gezien, maar ook woorden die daar ik uh, heb gebruikt, dat ze die er opnieuw uh, aan proberen te koppelen, individueel, om dan achteraf te controleren in hun, uh, in hun boek. Dus eerst zonder cursus. Uh, maar twee. Maar twee? Ja. Individueel of per ja, twee? Per twee. Oké, okay, dan moet je checken, maar noteer die dat gecheckt een keer in een andere kleur, want dat zijn diegenen die dat je, nog, dat je nog wat extra werk aan hebt. En diegenen die ze vergeten waren, daar zetten ze een kruisje aan, want dat zijn woorden die toch nog minder gemakkelijk blijven hangen of terminologie, waar dat ze toch nog iets meer aandacht aan moeten besteden. Duidelijk? Oké, okay, hoe. Eén vraag nog van mij hierover aan jullie. Waarom doen we deze oefening? Wat is hier het nut van? Shit jong, heeft alles wat we doen een nut is mijn doel bereikt, heb ik leerlingen, uh, leerlingen, uh, beter aangesproken. Ik geloof het wel, omdat ze drie keer eigenlijk die de vertaalslag moeten maken. In plaats van tekst kennen, een beetje zoals een beeldje Ja, inderdaad, dat dat je letterlijk een beeld creëert. Lamia, wat zie jij nog als nut van die oefening? Toen ik zo bij verschillende groepjes rondging en, en elkaar hoorde uitleggen, hoorde ik, uiteraard in leerlingen het allemaal, dat was de bedoeling, hoorde ik ze echt wel correcte dingen uh, vertellen. En als ze daar dan in een latere fase ook nog aan die uitleg hun vakterminologie uh, kunnen koppelen, dan is voor mij duidelijk dat ze de leerstof begrepen hebben en op een wetenschappelijke manier kunnen terug weergeven. Dus voor mij is uh, die werkvorm zeker geslaagd, een blijver.